Hallo iedereen, een minder fraai stukje gaat over e-waste, conflictmineralen en de werkomstandigheden uh, vooral eigenlijk voor het fabriceren van onze gsm's en onze nieuwe technologie. Ik heb met jullie al het stukje over e-waste gedaan. E-waste stond voor elektronisch afval, net zoals e-mail voor elektronische post staat... Maar dat elektronisch afval is natuurlijk een groot probleem, hè. een probleem dat wij hier oplossen door er recupelbijdragen te vragen op een aantal elektronische toestellen, zodat wij dat heel goed gaan recycleren. Maar wat doen wij met ons oud elektronisch afval? Wij dumpen dat in het containerpark. Daar brengen ze het naar een verzamelplaats. Het gaat op een container verzameld worden naar de haven van Antwerpen vervoerd worden met vervuilende vrachtwagens uiteraard. Dan op de boot een hele tocht naar één van de lage loonlanden, één van de armere landen. Daar wordt het gedumpt en verwachten we dat zij het recycleren voor ons. En dan kopen het weer heel goedkoop terug. Hè. Ik heb met jullie al besproken waarom dat er heel vaak kinderen gebruikt worden voor deze omstandigheden. Ze zijn één, heel goedkoop eh, om te betalen als werkkracht. En twee, als ze niet goed luisteren, krijgen ze een pakje slaag. Heel tristig eigenlijk. Hè. De dingen die we daarmee doen zijn eigenlijk, kunnen eigenlijk niet door de beugel, maar er is geen gemakkelijke oplossing. Het is een beetje gelijk dat, ja, zo werkt de wereld. Hè. De machtiger wordt de machtiger. De armen blijven de sukkelaars een beetje. Uh, grote bergafel aan de linkerkant. Rechts ziet je nou zo'n fotootje van iemand die ja, voor de brandhaarde staat. Hè. Heel vaak als je plastiek en ijzer van elkaar wou gaan scheiden, denk aan het moederbord van een gsm of van een computer, dan kan je, kan je dat in het vuur gooien, kan je smelten en zo ga je het ijzer overhouden of de metalen overhouden. Uh, en je weet ondertussen de batterijen die daarin liggen, dat ja, dat uh, afval dat erin zit, of die ge giftige chemische stoffen die erin zitten, die trekken in de grond, en komen in het grondwater, en zo is die hele cirkel, hele grond, hè. Ik heb als tekstje daar nog bij gezet, dat kan je aanvullen in jouw cursus. Uh, je mag zelf een, een eigen tekst zoeken. Ik heb de tekst, de verwerking van het afval gebeurt voor een deel in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheids- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt. En dan denk dan aan die lekkende stoorplaatsen, maar ook het verbranden van het afval, dus ook de lucht is verontreinigd, en het absolute gebrek aan veiligheidsmaatregelen, hè. Iemand heeft daar een mondmasker of beschermende kledij aan. Dat is eigenlijk een heel triestig hoofdstukje. Hè? Dat was hier geweest. Kijk zeker rechtsboven ook eens naar het, het filmpje. We need to act now. Eigenlijk moeten we nu iets doen aan dat afval. En niet nog vijf jaar wachten. Een, stukje, een ander stukje gaat over conflictmineralen. Wat zijn conflictmineralen? Ja, wanneer je een GSM wilt maken, heb je heel veel grondstoffen nodig. Dure grondstoffen. Want die hebben we niet in België. Die moeten ontgonnen worden in mijnen. Um, ook daar worden heel vaak kinderen voor gebruikt dat er ook een, een foto van een kind gaat bijstaan zo dadelijk maar de grondstoffen die worden heel vaak gewonnen in een regio waar een gewapend conflict aan de gang is waar dat er oorlog is um, en vaak wordt dat geld dan wat ze verdienen met het ophalen van die grondstof wordt gebruikt om dat conflict of die oorlog mee te voeren dus dat is eigenlijk uh, triestig en dus in onze gsm zitten eigenlijk stoffen die dat we nodig hebben die worden ontgonnen in andere landen waar dat heel vaak oorlog is en die verdienen eraan, kopen daarmee wapens Eigenlijk een, een, een smerige circle of life. Rechtsboven zie je een, een interessant filmpje. Dat is een kort filmpje van 4 minuutjes denk ik. Uh, bloed aan je telefoon. Natuurlijk geen letterlijk bloed. Hè, maar weet dat als we een gsm vastpakken. Ik heb die van mij ook. Dat daar grondstoffen in zitten. Die zijn, ja, die, zijn, die zijn misschien verkocht aan Apple of Samsung. Die grondstoffen. En terwijl dat eigenlijk met dat geld, met die winst, weer wapens gekocht is om oorlog te voeren. De grondstoffen die er heel vaak in terugkomen zijn drie TG's. Die zijn gekend. Tin, uh, tantalum, uh, tungsten en gold. Um, die grondstoffen zijn heel waardevol. Worden ook vaak, je ziet het weer op het fotootje, door kinderen ontgonnen in, uh, in mijnen. er is een nieuwe wet. Uh, in 2021 is een wet gestemd. Waar Europese importeurs verplicht zijn om te rapporteren over de herkomst uh, van die grondstoffen. Maar, daar zit weer een achterpoortje. Dat is alleen voor de ruwe grondstof. Dus wat doet zo een, een land waar dat die conflictmineralen wel gewonnen worden? Of zo'n leverancier. Die verwerken dan een klein beetje die grondstof. Zodat het geen ruwe grondstof meer is. En verkopen het dan aan de grote eh, merken. Aan Apple, Samsung enzovoorts. Foxconn enzovoorts. Zodat ze eigenlijk die wet weer omzeilen. Dan hoeven ze niet te rapporteren waar dat de grondstof vandaan kwam. Dus men vindt altijd weer achterpootjes, Ook al is die wet heel goed bedoeld. Hè, om, eh, om die mensen wat te helpen. En dan als laatste hebben we een stukje over de werkomstandigheden in heel vaak de fabrieken waar onze nieuwste GSM's en Playstations enzovoorts gemaakt worden. Uh, aan de linkerkant een artikeltje waar de leveranciers van Apple tot 20.000 kinderen te werk gesteld hebben. Uh, eigenlijk ook heel triestig naar boven gekomen. En ook daar weer kinderarbeid. Fox kon zien op de dozen staan, dat is een van de grote fabrikanten van chips en onderdelen voor allerlei soorten GSM's. Dus niet alleen die van Apple. Aan de rechterkant zag je die zelfmoordnetten staan. Hè. Het is eh, zo triestig dat in Foxconn op één jaar tijd 19 mensen zich uit hun gebouw gegooid hebben. Niet tegelijk, eh, maar allemaal mensen waar dat de stoppen doorsloegen, de werkomstanden zo triestig en dramatisch waren. Geen uitzicht op een beter leven. En Die hebben niet beter gevonden dan tijdens hun werk uit het raam te springen. Daarom zie je in heel vaak, dat is eigenlijk ongelooflijk dat we in zo'n wereld leven, dat zie je aan die netten van boven, hier zo, aan de rechterkant van de foto daar zie je net waar dat mensen dan opgevangen werden. En dan had je geen doden, maar wel een zwaar gewonden. Maar dat is nog altijd beter. Dus zo triestig is dat eigenlijk. Hè? Um, goedkope werkkrachten. Soms ook kinderen worden uitgebuit om onze high-tech zo goedkoop mogelijk te fabriceren. En ik, ik ben daar zelf schuldig aan. Hè. Ik heb zo'n Xiaomi gsm. Dat is een goede kope gsm. Dat weet ik. Dus degene die die gemaakt heeft, zal waarschijnlijk niet in de beste werkomstandigheden gewerkt hebben. Ik heb nog een, een nieuwe slide daarover. Dat is de laatste van dit stukje. Je ziet aan de linkerkant ja, werkers die in die high-tech fabrieken ja, gewoon in slaap vallen. Hè, want die zijn stikken kapot. En aan de rechterkant zie je een, een fotootje van de huisvesting van die mensen. Ook heel triest, hè? Aangeboden. Je ziet hoe dat die daar moeten liggen in het slaap. Ik heb wat dingetjes op een rij gezet, onbetaalde overuren zonder vrije dagen per week, 7 dagen op 7 werken, 24 uur shifts waar dat ze tot 16 uur en zo moeten blijven rechtstaan die mensen. Om onze schermpjes zo super schoon mogelijk te krijgen, Apple is daar ook voor veroordeeld. Gebruikt Apple een chemisch product dat gewoon schadelijk is in Europa, dat mag niet gebruikt worden als een verboden product. Wat doen we dan? Ja, we laten dat door een, een land... Allez, we laten dat door mensen poetsen in een land waar die regeltjes niet zo streng gevolgd worden. Die gebruiken die giftige stoffen om onze schermpjes te poetsen. Die blinken, die schermpjes, is zijn supermooi. Maar ondertussen worden die vingers van die personen vergiftigd, soms tot amputaties toe. Uh, dus zo omzeilen we de wetten eigenlijk altijd. Hè. Uh, tralies voor alle ramen en de anti... Dan haak je te veel zelfmoordnetten, dat heb je er juist gezien. Dus ook heel vaak voor die ramen worden neutralis geplaatst. En dus kijk er altijd... Vanuit een soort gevangenis naar buiten. Slapen in kleine kamertjes en zaaltjes op de campus zonder basisuitrusting. Dat ziet je aan de rechterkant. Soms moet je betalen om gewoon drinkwater te hebben. En rustpauzes en toiletpauzes worden overslaan om targets te halen. Dus eigenlijk een minder fraaie wereld. Hè. Dit is het stukje over een minder fijn stukje over onze nieuwe technologie. En de keerzijde daarvan: e waste conflictmineralen en de werkomstandigheden. Nu staan jou.